En we gaan weer verder waar we zijn gebleven, jongens. En ik heb nog leuker nieuws. Ik ga namelijk naar de laba's. Jij? Maar oké, okay, even tussen dat haakjes. Ik ben zo happy. Want de kaartverkoop die ging een kwartier eerder. De kaartverkoop ging al een kwartiertje eerder. En, um, wat is dit? Oké, okay, is niks. Um, en ik zag dat toevallig op tijd dus ik kom kwart voor gelijk op die website en er waren heel veel plekken ik heb de C-plek um, nummer 39 en ik ben super happy en misschien vraag je, je af waarom nou ja uh, de lamas die zijn in 2012 of 11 ik weet het niet eens een van die twee zijn ze gestopt en toen zijn ze in 2015 of 16 zijn ze of 17 zelfs ja, in 2017 zijn ze dan weer begonnen. Nou ja, niet echt begonnen. Toen kwamen ze terug voor een, een concert, zeg maar. Een, um, ja, back in action. En toen dacht ik, dat is de aller, aller, aller keer. Nou, blijkbaar niet, want er is er nog geen backer in action. Nou, ik ben serieus nog nooit zo happy geweest. Echt. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo happy ben geworden. Maar het moment dat ik die kaartje kocht, twijfelde ik heel erg even tussen de plaatsen, want ik wilde eigenlijk op de A-plek, maar uh, toen dacht ik, ja laat maar zitten, de B-plek of C-plek is ook goed, want dat is gewoon achter de A, dus dat is één steeds te verder, maar het is rij 39, stoel 13 en 14, nou ja, weet je, je hebt nog hopelijk goed uitzicht en anders dikke pech, het gaat erom dat ik erbij kan zijn en daar ben ik ook super duper duper duper duper happy mee, dus uh, dat eigenlijk, ben echt heel happy, echt echt levenshappy. En misschien vraag je je af waarom. Nou ja, je weet niet hoe vaak je de kans krijgt om een lama te ontmoeten. On stage, bla, bla, bla. Dus um, dat is eigenlijk de reden waarom ik zo ontiegelijk happy ben geworden. Hé, hey, waarom werk ik? Ik had toch geen kans meer om promoties te maken, of nog wel? Um, maar kon je dat ook weer zien? Of is dat doel al afgelopen? Ik weet het niet. Nou ja, boeiend. Ik ben dus echt helemaal happy. Echt helemaal. En um, ja, eigenlijk wil ik graag promotie nu. Oh, met deze. Yay. Yay, ik krijg promotie. Hoop ik. Yay, yeah, ik zit in een promotie. Yes. Oké. Okay. Um, Welke gaan we kiezen? Oh, jongens. Het is... 106 per uur, wauw. Um, ja. Even kijken, als baas. Um, je, je, op straat al, je voelt je op straat als een vis in het water. Uh, je weet dat je vanaf hier slechts twee richtingen in kunt slaan: op naar de top. Met je visjes slapen. Met de visjes slapen. Maar jij bent vastbesloten om naar de, bereiken, naar de top te bereiken, te bereiken. Beloningen staan onder ander uit vecht, knuizen, box, bal om aan de vaardigheid te werken. Oké, okay, dat is baas in deze orakel. Um, waarom zou je onderdeel zijn van een apparaat? Waarom zou je onderdeel van een apparaat willen zijn als je ook uit kunt uh, schakelen? Als je het ook uit kunt schakelen, sorry mijn. Hemel, het gaat super slecht. Er zijn talloze manieren om een schip te laten zinken of een onderneming. En jij houdt uh, je daar maar, M maar wat graag mee bezig. Altijd graag moet het zijn denk ik. Nou ja. uh, beloningen staan onder andere uh, uit mogelijk mogelijkheid om de buren geld af te troggelen. Ja, maar hier krijg je veel minder geld voor en bij deze krijg je veel meer geld. Ik ga voor de baas, Basis baas is beter, promotie, promotie, aha, aha, aha, ja, yeah, ja, yeah. maar ik ben echt, echt mega happy dat ik naar de Lamas kan, want je weet niet hoe lang ze dit nog gaan blijven doen, wie weet is dit echt de allerlaatste keer dat ze eigenlijk terugkomen en dat ze nog een showtje gaan doen, dat ze volgend jaar denken, ja nee, dit is echt te oud. Eerst wilde ik deze opnames doen, maar toen dacht ik: Wacht heel even, ik kijk nog eventjes het half uurtje aan wat er gebeurt. En toen zag ik dit en toen was ik helemaal happy. Wanneer jullie dit krijgen te horen, zal het wel weer een jaar geleden zijn. Twisten, ze treden in 2019 op. Eind twaars, ja. Misschien. Hé, hey, ik heb een nieuwe vriend. Aha. aha, aha. En dan heb ik doeltje 4 ook alweer bereikt. Kijk eens, mijn doelen, die gaan als een gek. Heb ik nu al, ja hoor, ik heb mijn vierde doel alweer bereikt. Oké, okay, raar. Nou, ik mag weer een nieuwe doel uitzoeken. Nou, dan gaan we weer, want deze is nu helemaal afgerond. Gaan we weer terug naar ontwijkend en dan doen we openbare vijand. Oké, okay, want nu ben ik dus openbare vijand. En ik moet heel nodig plassen. Gebruiken. Oké, okay, dan gaan we de honingjes iets te geven. Ik weet niet wat ik zeg. Wat is dit eigenlijk? Oude oh, is plantenpak. Oké, okay, dan zetten we die daar. Um, sal oproepen. Komt die? Ja, daar komt Sal. Dan gaan we Sal van vriend naar vijand maken. Cadeau geven. Nee, Sal, waar ga je heen lieverd? We zijn nog niet uitgebabbeld. Verboden woorden roepen naar Sal. Ik heb niet gezegd dat je mag gaan, Sal. Hij voelt zich prima, maar ik wil met je imiteren. Ik wil met je imiteren. Ha, grapje. Ik wil met je vechten, want ik weet dat als je vecht, dat je gelijk dan um, levensvijanden bent, et cetera. Bedreigen. Vechten, daar ben je. Kijk, wat als vechten, nu is hij dit. En straks als we hebben gevochten, is hij helemaal rood. Nee, ik wil vechten met je. Kom op, vechten. Ja. Kijk, ik weet dat ze dan nu vijanden worden. Zie je, geen zin daarnaast. Ik geef je wel um, ongemakkelijke essence. Ja, maar door categorie gemeen, uitvoer om andere sims zingen te werken. Geen idee, dan proberen we een ander wel, want hij heeft er blijkbaar geen zin in. Oh, nog. Ah ja, tuurlijk, ik val nog in slaap. Want als ik deze heb, dan heb ik er al. Oh, een van de vier hagen. Grapje, ik dacht dat ik er meer had. Ik ga maar eerst naar bed. Ik ga trouwens even een ander bed kopen. Wat doe jij nog hier? De knul die deugt niet. Ja, nee, je staat altijd aan mijn kant, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Hoezo? Waar is... Ah. Oh. Hoezo? Oh, gelukkig. Je hebt een sprinkler alarm automatisch. Ook een ster. Jeetje, is er dan geen ster met mij? Echt. Oh, hé. Hey. Imiteren of zoiets. Ik weet even hoe dat heet. Of carrière-hap. Wat is mijn carrière-status? Oh, oh, oh. Het wordt natuurlijk slecht. Kom op nummer 4. Anders plast ze nog in de broek. En dat willen we ook weer niet. Ben ik zo kwaadaardig? Oh. Ja. Te gek. Echt te gek. Maar ik heb nog steeds onaardig gevonden nodig. Suggereren dat moeder een lama is. Volgens gewoon zo wat te slapen hier. Reputatie die van Sim. Oh. Ben ik nu echt helemaal slecht. Ja hoor, ik ben helemaal een slechte crimineel. Ik ga wel mijn training gebeuren op ho hoog uh, helpen. Want dan kan ik beter vechten, weet je wel. Ben ik ook sneller, beter, fitter, et cetera, et cetera, et cetera. Oké okay, jongens, ik heb een tuk erbij gepakt. Ik zal hem even aanzetten. Want ik had zin in een tukkie. En dit is cheese. Ja, nou, gek op dat. En ik heb gewoon heel veel van dit soort dingen. Van die siliconen. Wie is daar zo boos? Boos, boos, boos. Dat is niet op mij. <laughs> gaan we hem gek maken. Bedreigen. Ah, jammer. Vriend, gaan we de bc noemen. Omdat het mijn vijand is. <laughs> dus het is wel komisch. Gebruiken en reinigen. Ga dat maar doen. Heb heb. En nee, ik ben echt gek op mijn nieuwe nagels nog altijd. Ja, ik weet dat je honger hebt, maar we gaan ook. We gaan lekker op reis alleen. Yes. ik heb geen vrienden meer. Graffiti spuiten. Heb ik promotie gemaakt? Nee. Nog niet eens. Ik ben niet beroemd, maar ik heb wel een slechte reputatie. Wat gebeurt er als ik beroemd ben? <coughs> Pardon. Yay. Ik ben een opvallende nieuwe lin. Bam. Serious. Gaan ze om dit tijdstip. Nog. En deze. Nou jongens, ik ga nog wel even verder met dit, maar hierbij wil ik de video afsluiten. Vond je dit nou een leuke video, gooi dan een duimpje omhoog.